Dit is een kleine demonstratie van een besturingsprogramma zoals u dat omschreven heeft met de bedoeling om vier les te kunnen aansturen en waarvan de tijdsduur van de eerste en de derde fase instelbaar is. Op de bovenste regel ziet u de twee tijden die instelbaar zijn en verder wordt ook in de bovenste regel aangegeven op het moment dat de sequentie begint te lopen waar die in het programma is. De rechter 0 geeft aan dat hij op dit moment gestopt is. En zodra de sequentie begint te lopen, zal die verschuiven naar links en dan vervolgens er doorheen lopen. En op de onderste regels is de tijd te zien dat hij voor de betreffende fase nog te doen heeft. Deze knop, daarmee geef ik aan dat het programma wordt gestart. En... Laat ik er maar eens op drukken, dan ziet u vanzelf wat er gebeurt. Je ziet nou de tijd onderin lopen. En die loopt dus van de 158 die boven staat. Met een punt ertussen. Dat betekent dus feitelijk dat die 15,8 seconden aan de eerste fase bezig is. En het kruisje geeft aan welke fase die bezig is. En die ziet u van links naar rechts lopen. En als die klaar is op het eind, wordt daar dat aangeduid met een kruisje. Hij is dus nu in fase 4 bezig en wacht tot de schakelaar weer omhoog gaat. Ik heb op dit moment nog niet een echte schakelaar eraan zitten, maar dat kan ik ook simuleren door op diezelfde knop te drukken. Als de relair aan de ingang dan afvalt, dan springt hij van fase 4 naar fase 0 weer in de uitgangstoestand. En zo is hij gestopt weer. En nu kunt u hem dus weer opnieuw starten. De relays zijn op dit moment nog niet aangekoppeld, maar dat kan natuurlijk voor de betreffende toepassing gemaakt worden. Verder heb ik in dit display ook aangegeven dat je die parameters kunt instellen. Dat kan ik doen met de linkse knop. Dan springt het kruisje van daar naar de eerste of de derde parameter. En met deze twee knoppen kunt u die instellingen veranderen. Dus nou voor de eerste fase... Als ik naar boven of naar beneden drukt, kan ik die tijden aanpassen. Naar boven of naar beneden. En het is inmiddels ook zo gemaakt dat de tijden die u hier instelt, die blijven bewaard in het interne geheugen. En uh, die verschijnen dus weer opnieuw op het moment dat hij een keer uit en weer ingeschakeld wordt... Dan heeft u de waarde onthouden. Nou, dit is uh, zo'n besturing zoals u die beschreven heeft. En gemaakt kan worden met een Arduino. En uh, nou, als u nog geïnteresseerd bent dan uh, hoop ik van u te horen.